Vandaag zijn we in Eindhoven. Even op de strijpes. Even de foto maken. Anders vinden ze dat bij Go ja. niet goed. Kost 0. nul. Dat kan nog voor 11 uur. Nog een klein stukje te zien van de oude graffiti op de scheetal. Ja maar dat is wel een coole tekening. Ik vind sowieso zo zo'n heel mooi stuk eindhoven dit. Oh filosfabrieken. Ja, dit ja, is zo mooi dat we dat laten staan. Hè? Die oude leidingen. Ja. Kleine discussie hier. Zijn dit berken of platanen? Ik denk berken. Meneer, meneer Turner hier denkt plataan, hij gaat het nou opzoeken. Gelooft mij niet. Wij lopen in ieder geval naar de veemhal volgens mij. Daar kunnen we lekker eten. Vers zal het veem, daar kunnen we lekker eten. En? Plataanblad. Heb je al gezien dat het een berg is? Dan volgens Google heeft Dennis gelijk. Dennis had gelijk, het zijn platanen. Je hebt niet vaak gelijk, maar als je gelijk hebt dan niet. Ja, <laughs> dan we het bewijs ook. <tie> Bagel en juice, dat, dat klinkt wel lekker. Niet echt ja, verschavend, hè? Leeg is ook nooit goed. zo was het vroeger hier, goede oude Philips tijd. Ruikt lekker hè? We hebben net Instagram GoFish gevolgd. Kijk, en nou zit het 904? En je bent 904 hebt, dan 904. niet van vis, maar wel een keer. <laughs> Dit is ook niet echt vis, even. <laughs> Ik probeer een beetje tussendoor te filmen. Ik hoop dat het groot beeld beter uitziet. Ik vind het een heel mooi stukje Eindhoven dit. Met een klein beetje fantasie. Het doet me denken aan Chelsea in New York. Maar heel veel fantasie dan eigenlijk. Ja, dat is waar. En we gaan weer een Go-scootertje huren. kijk ik deze. Kijk. en we tegen het verkeer in jongen. Hey, het regent. We pakken er niks van jongen. Dan ga je tegen het verkeer in op de busbaan. <laughs> Dit is al weg. De slak. Ja. Nou, het, het klinkt niet lekker in ieder geval. De slak. Hier hebben we rondgelopen vroeger. Het was veel drukker. Het was hier nog één grote parkeerplek. Weet je dat ook nog? Het ja, ja. Nou, staat helemaal vol. Ja, 100%. We gaan nu naar uh, hoe is dat ook weer? NFE. NRE-terrein. Ik ben benieuwd. Zijn ook mooi te zijn. Dit is dus het NRE-terrein. Het NRE ziet er nou ook leuk uit. Leuk. Ik moet netjes het Monti Monti uh, tunneltje. Silly Walks. En papa af. Nee, is een dieping. Is het tu terrein hè? En de bunker ja, die was vroeger een stuk kleiner. Zo, dat was het ritje weer. En nu naar de film. Wil film ook weer? hoe is die? De courier? Ja, de courier. Kut. Kijk, dat was een mooi ritje 1 toe voor maar 1,16 euro. Ja, dank aan 11,90 euro. Go sharing. Hoeveel had jij? 11,90 euro. Nou, dat was mij te goed meer denk ik. <laughs> nou bedankt Koen en tot de volgende keer.